Welkom allemaal, in deze video gaan we kijken naar vergelijkingen met een parameter. Laten we eerst eens even gaan kijken naar een functie waarin een parameter zit. We zien hier de functie f van x is min x kwadraat plus 4x plus p. En die letter p, dat noemen we een parameter. We noemen een parameter ook wel een hulpvariabele. Uh, wanneer een functie een parameter bevat, dan noteren we dat met... Een kleine letter p direct rechts onder de f. Uh, een functie met een parameter noemen we eigenlijk een familie van functies. Waarom een familie van functies? Nou de functie is afhankelijk van de waarde van p. Stel je voor, we hebben een functie en we vullen voor p1 in. Dan krijgen we de functie f van x is min x kwadraat plus 4x plus 1. Uh, laten we deze eens even gaan tekenen. Het is een bergparabool en we zien hem hier voor p is 1. Ditzelfde doen we voor p is 2. Dan krijgen we een functie die veel lijkt op die eerste functie, maar hij is net iets anders. Waarom? Nou ja, die p-waarde is nu geen 1, maar die is nu 2. Wanneer we voor p 0 invullen, krijgen we nog iets andere functie. En hetzelfde geldt voor min 1. Ook dan krijgen we een iets andere functie. Dus eigenlijk een familie van functies zijn oneindig veel verschillende functies afhankelijk van de waarde van p. Wat doet zo'n parameter nu met het aantal oplossingen van een vergelijking? Uh, we nemen een vergelijking, min x kwadraat plus 4x plus p is 0. En we gaan nu kijken voor welke waarde van p heeft deze vergelijking twee oplossingen. Nou, om die oplossingen te vinden, of om in ieder geval het aantal oplossingen te vinden, gaan we gebruik maken van de discriminant. Discriminant weet je nog vanuit klas 3. Die bereken je met de formule d is b kwadraat, min 4, mal a, mal c. Wat vertelt die discriminant ons nu over het aantal oplossingen? Nou, laten we eens even een schetsje maken van een x-as met daarin een parabool. We zien de parabool snijdt de x-as op twee punten. En dit betekent dat er twee oplossingen zijn. In dat geval is de discriminant groter dan 0. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat een parabool de top op de x-as heeft liggen. De parabool heeft dan maar één punt gemeenschappelijk met de x-as. Dus we zeggen er is maar één oplossing. In dat geval is de discriminant gelijk aan 0. Nou, een derde mogelijkheid is dat een parabool de x-as helemaal niet snijdt. Dan zeggen we... Er zijn geen oplossingen en de discriminant moet dan kleiner zijn dan 0. Gaan we terug naar de opgave. We willen dus een p vinden waarvoor die vergelijking twee oplossingen heeft. Laten we even kijken naar de discriminant. We zien dat a een waarde heeft van min 1, b heeft een waarde van 4 en c heeft een waarde van p. Deze kunnen we invullen en dat geeft 4 kwadraat min 4 keer min 1 keer p, even kort te schrijven, en we zien dit is gelijk aan 16 plus 4p. Nou, naast dat de discriminant nu gelijk is aan 16 plus 4, 4p, weten we ook dat er twee oplossingen moeten zijn. Oftewel, die discriminant moet groter zijn dan 0. Wanneer we deze twee gegevens combineren, dan kan het niet anders zijn dan 16 plus 4p groter moet zijn dan 0. Nou, we zien dat 4p dan groter moet zijn dan min 16, oftewel p moet groter zijn dan min 4. Dus in het geval dat p groter is dan min 4, heeft de vergelijking min x plus 4x plus p is 0, twee oplossingen. We gaan naar de volgende. We hebben de vergelijking. px plus 5x min 2 is 0. En ook dit keer gaan we op zoek naar de waarden van p waarvoor de vergelijking... 2 oplossingen heeft. Voordat we nu de discriminant gaan berekenen, moeten we eerst eens even kijken naar die vergelijking. We zien dat die p voor die x kwadraat staat, maar dat betekent dat die p geen 0 mag zijn. Waarom mag die p geen 0 zijn? Dan stel je voor dat die p wel 0 is. Dan krijgen we 0 keer x kwadraat, dat is 0, en dan blijft over 5x min 2. Dit is een lineaire vergelijking en die heeft maximaal 1 oplossing, want een rechte lijn snijdt de x-a's maximaal 1 keer. Dus P mag geen 0 zijn. Gaan we verder met de discriminant. D is B kwadraat min 4 AC. We zien dat A een waarde heeft van P. B is 5. C is min 2. We kunnen de boel invullen. Krijgen we 5 kwadraat. Min 4 keer P keer min 2. Oftewel 25 plus 8 P. We weten, omdat er twee oplossingen moeten zijn, dat die discriminant groter moet zijn dan 0. Dit geeft... 25 plus 8p moet groter zijn dan 0, oftewel 8p moet groter zijn dan min 25. Dus p moet groter zijn dan min 25 achtste. We kunnen de hele er nog even uithalen. En we zien dat p groter moet zijn dan min 3 1 achtste. Maar groter dan 3 1 achtste betekent ook dat 0 erbij zit. Maar we hebben net gezien, 0 doet in dit geval niet mee. Gaan we naar de laatste. We hebben de vergelijking 2x² plus px plus 8 is 0. En nu gaan we kijken voor welke waarde van p heeft deze vergelijking precies één oplossing. Ook ditmaal maken we gebruik van de discriminant. We zien dat onze a een waarde heeft van 2, b heeft een waarde van p en c heeft een waarde van 8. We vullen dit weer in. b in het kwadraat wordt nu p². Min 4 keer 2 keer 8 levert op p kwadraat min 64. We zien één oplossing, oftewel de discriminant moet 0 zijn. Nou, we weten de discriminant moet gelijk zijn aan p kwadraat min 64 en hij moet gelijk zijn aan 0. Dit levert de vergelijking p kwadraat min 64 is 0 op, oftewel p kwadraat is 64... Ik neem van beide kanten de wortel, krijg ik p is 8. Ik weet, er is nog een tweede oplossing: of p is min 8. Nou, hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Bedankt voor het kijken en wie weet, tot de volgende keer.